Wist je dat, hoe mat er een lipstick is, hoe langer deze blijft zitten? Jong, dat heeft een hele lijn met verschillende mooie kleurtjes die een matte finish geven. De Intimate lipsticks. Ik ga laten zien hoe je deze aanbrengt en gebruik hiervoor de kleur VAM. Het beste kun je altijd een lipstick aanbrengen met een lippenseeltje. Dan krijg je het mooiste resultaat, kun je secuur werken en blijft de lipstick gewoon mooi zitten. Je krijgt een mooie finish. Ik laat je zien hoe je dit doet.